Hi, ik ben Nina en ik heb goed nieuws voor jullie. We hebben een nieuwe update van onze Voice 4G-app voor iPhone. Je kunt hem nu nog meer als voorwaardige zakelijke telefoon gebruiken. Inkomende gesprekken komen vanaf nu gewoon binnen op je homescreen. Zo dus. Je kan gesprekken zo onmiddellijk aannemen. Verder kan je uitbellen met je zakelijk nummer via de native dialer van je iPhone. Je drukt even wat langer op de contactnaam bij om uit te bellen met Voice. De Voice 4G app opent automatisch en je belt uit met je zakelijk nummer. Je hoeft dus niet meer het nummer in te geven in de Voice 4G app zelf. Veel plezier met bellen via onze Voice 4G app. Heb je hem nog niet? Geef ons dan een belletje voor meer info.